Wij hebben onderzocht of de gewasbeschermingspraktijk in Nederland duurzamer geworden is. Nou, uit dit onderzoek blijkt dat telers toch in het algemeen nog vrij veel chemische gewasbeschermingsmiddelen blijven gebruiken. Daarnaast worden doelen voor waterkwaliteit overschreden. 50% van de locatie worden nog te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De biodiversiteit in het landelijk gebied en dan met name in het het gaat nog licht achteruit en dat gaat dan vooral over insecten, over bijen bijvoorbeeld. Wat wel goed gaat, dat is de voedselveiligheid. Er worden in Nederland eh, steeds minder resten van gewasbeschermingsmiddelen op het voedsel aangetroffen. Wat er moet gebeuren is dat er een heleboel nieuwe effectieve maatregelen beschikbaar moeten komen. Alternatieven voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, die zijn er nu nog te weinig, daar is onderzoek naar nodig.